Dag Mieke. Hey, dag. Douwe. Hallo, fijn dat ik je spreek. Um, ik, uh, voor de luisteraars, ik spreek met Mieke Hollander. En um, ik uh, ga haar niet helemaal introduceren, dat laat ik graag aan Mieke. Uh, Mieke heeft in de zorg gewerkt zelf. Hij um, heeft een achtergrond als, als ik het goed is, heb, als verzorger naar verpleegkundige. Um, onder andere, wil jij dat aanvullen Mieke? Uh, ja, mijn huidige uh, functie is, ik, ik ben een aantal jaren directeur uh, van het gezondheidswachtcollege geweest in uh, ROC Midden-Nederland. Mijn huidige functie is nu directeur innovatie en co-creatie van hetzelfde ROC. Ja. En uh, je hebt ook uh, een hele tijd terug, als ik het goed heb begrepen, ook als uh, uh, zelf ook uh, in uh, zorginstellingen gewerkt, klopt dat? Ja, ja, ja. Ik ben in 1972 begonnen in de gezondheidszorg um, en heb me opgewerkt en zoals dat toen gebruikelijk was um, ook specialisaties gedaan. En um, nou zo'n 20 jaar geleden meer in het management uh, terechtgekomen. Nou, ja, langer dan 20 jaar, maar dan moet ik echt wel heel erg gaan rekenen. Mm -hmm. um, en heb zo'n beetje in alle velden van de gezondheidszorg gewerkt behalve. de... Handicap, dus over de gehandicaptenzorg. En um, acht jaar geleden de overstap gemaakt van de ouderenzorg naar, uh, naar het onderwijs, het MBO-onderwijs. En dan echt het vakonderwijs voor verpleegkundigen, verzorgende, helpende zorg en welzijn. Mm -hmm. En um, medewerker maatschappelijke zorg. Ja. En uh, jij uh, bent ook mantelzorger, onder ja. andere voor jouw moeder. Ja. Uh, kun je daar wat over vertellen? Uh, ja, zeker. Uh, mijn moeder is uh, 86 inmiddels. En um, sinds um, 12 jaar weduwe. Um, mankeert lichamelijk uh, werkelijk van alles en nog wat. Van een partiële bruslesie tot een diabetes type 1. Mm -hmm. uh, neuropathie. Um, en kan dus um, nog wel op haar benen staan, maar is schoolstoel afhankelijk. Heeft een hij heeft een uitgang, betheteriseert zichzelf, dus um, ja, dat, is, um, uh, dat verdient veel respect zoals zij uh, haar leven nog vormgeeft. Ja. Geestelijk is ze goed, uh, maar goed bij de tijd, leest haar kranten nog en um, wij zijn er heel trots op en uh, blij voor haar dat ze niet in een verpleeghuis hoeft te wonen en dat ze zelfstandig in, uh, in haar appartement in een serviceflat woont. Mm -hmm. Maar nou ja, dat vraagt wel een hoop. En wij, daar bedoel ik mijn zussen. En, uh, en daarmee uh, organiseren we een hoop voordig in de zin van uh, thuiszorg is er voor, uh, um, voor pijnbestrijding uh, die ze elke dag krijgt. En voor de rest heeft ze uh, een hulp één keer per week. Mm -hmm. En voor de rest... Um, uh, zorgen wij uh, inmiddels met z'n tweeën dat uh, mijn andere zus heeft een eigen zaak. Dus die kan dat niet meer bijbenen. Mm Hij -hmm, mm -hmm. woont ook veel weg, want Mijn moeder woont in Harderwijk. Mm -hmm. Nou, ik werk in Utrecht, uh, in Zeist en Amersfoort en ik woon in uh, Noord-Holland. Mm -hmm. Dus je moet, uh, je moet goed plannen mm -hmm. om uh, daar wat te kunnen doen. Ja. En uh, mijn andere zus, uh, die woont in Harderwijk... Maar zelf gewoon niet ziek. Maar doet, die doet echt het leeuwendeel. Mm -hmm. uh, maar daarnaast uh, proberen we dat zo goed mogelijk te kennen. En, wow. en ja. En, en dat uh, uh, lukt op me toe. Ja? ja? Ja. Dat lijkt me een hele klus zo met z'n allen. Uh, ja, maar ja, we krijgen er ook heel veel voor terug. Kun je een voorbeeld uh, geven? Nou, en. en, en, en Elke ochtend bel ik mijn moeder op om zeven um, om uur. Dan, um, als dat niet lukt, dan, um, dan bel ik de verpleging. Uh, maar dan is het altijd even een praatje en altijd belangstellend. En, um, uh, nou Eens per week slaap ik twee nachten haar, mm -hmm. omdat ze s'nachts uh, dat bed soms uit moet en dat kan ze niet meer alleen. Mm -hmm. Um, maar de, de, de gesprekken en de intensiteit en um, de waardering die je hebt, um, nou, die is het dubbel en dwars mm -hmm. En um, was het een uh, uh, bewuste keuze om uh, het zo te organiseren zoals jullie dat nu doen? Uh, uh. Ja, dat was wel een bewuste keuze. Mijn vader is aan, uh, aan kanker overleden. En wij hebben, met de drie dochters hebben wij hem het laatste half jaar en mijn moeder, die toen nog wat beter was, hebben wij hem thuis uh, verpleegd. Toen op een gegeven moment bleek dat uh, er niets meer aan te doen was. Ja. En uh, ja, mijn moeder heeft toen wel eens gezegd: Ik hoop dat als ik uh, straks het zo nodig heb, dat jullie dat ook voor mij doen. Um, zonder dat zij daarbij ons um, een claim oplegden. Mm -hmm. um, maar goed, langzamerhand groei je daar naartoe. En ja, je moet ook een partner hebben die dat, uh, die dat goed vindt. Ja. Yeah. Um, maar ik merk dat, uh, dat onze partners dat uh, prima vinden. Mm -hmm. En. Um, Eerlijk gezegd vind ik ook wel, in Nederland is het soms, wordt er soms bijzonder overgedaan. Maar als je naar andere culturen kijkt, dan is de zorg voor de ouderen en uh, het gebruik maken van de wijsheid van de ouderen is veel meer uh, in, in, in, in de samenleving gevat dan in Nederland. Mm -hmm. en ik merk dat mooie dingen niet opwegen tegen dat het soms ook zwaar is. Mm -hmm. ja. ja, mooi, ja. Dus is dat, je had ook een ervaring daar ook al mee met je vader, waarvan je ook ja. het, dus nu die keuze weer hebt kunnen maken eigenlijk. Ja, dat klopt. Alleen het verschil is, met mijn vader wist je natuurlijk dat het eindig was. Ja. ja, dit ook, want uiteindelijk weten we allemaal dat we een keer doodgaan. Ja. Maar de kwalen waar mijn moeder aan leidt, als ik het zo mag zeggen, zijn nou niet direct van die uit dat ze daar... Ja. Uh, dat, dat binnen afzienbare tijd aan overlijdt. Nee, precies. Dus dat maakt het ook wel zwaarder. Ja. En daarin he. kun je het ook wel vergelijken met mensen met dementie. Um, ik steun een, um, een vriendin van, van ons, die uh, een moeder heeft met Louis mean, body dementie mm -hmm. Ja, ik geloof dat dat, omdat je daar nu al helemaal geen contact meer mee hebt, dat vind ik, als, dat vind ik eigenlijk zwaarder. Want dat is een hele zware vorm van dementie, hè? Ja, dat is een pittige... Nou, ik denk dat, dat, dat elke vorm van dementie wel um, ja, zwaar is. Maar het, het, het ontluisterende is dat je op enig moment geen contact meer hebt. En dat je ja, dus heel goed moet kijken en heel goed moet observeren van waar iemand uh, blij van wordt. En um, je hebt de taal niet meer en je hebt het begrip niet meer. En dat is het grote verschil met mijn moeder. Die, die is verstandelijk, is ze goed. Um, die heeft haar emoties die ze goed uiten kan. Mm -hmm. en, um, daar weet je, en die heeft haar eigen wil. En bij dementie zijn dat nou juist dingen die uh, steeds minder worden. En dat maakt het ook zo zwaar. Ik, ik, ik roep wel eens dat... Um, die van ons al een jaar aan het rouwen is. Omdat ze elke keer ziet dat ze weer een stukje van haar moeder kwijt is. Ja, ja, ja. ja. Mm -hmm. En dat maakt het bij, uh, bij dementie, vind ik, uh, moeilijk en zwaar. Mm -hmm. Ja. En is daar ook... Uh, uh, uh, heb je daar ook een bewuste keuze voor gemaakt om, om daar mantelzorg uh, voor te, te bieden? Uh, ja, ik zag op een gegeven moment... Um, Kijk, de wereld van iemand die verstandelijk... of die niet meer communiceren kan... en die dus niet meer um, echt deel uitmaakt van de maatschappij... Die wordt, dat wordt eenzaam, dat wordt stil. Um, en ja, het enige wat ik daar doe, dat is niet zo heel veel... dat is dat op het moment dat vrienden van ons op vakantie zijn... en dus niet naar haar moeder toe kan... ja, ja dan ga ik erheen. Ja. En um, nou, dat is drie keer per jaar, twee weken... Dus eigenlijk is het, is, stelt het niet veel voor en zo nu en dan is dat een weekend wanneer zij niet een, een echt even afstand moet nemen. Ja. Dus ja, dat is zo te overzien. Nou ja, en, niet voor iedereen, de maar de... <laughs> zeker de ja. situaties zoals je schetst natuurlijk, je hebt natuurlijk een andere achtergrond. Maar... Ja, en ik ben altijd erg gelukkig, ik neem mijn hond dan mee, ik heb de volgende brieven. En ik merk dat, uh, um, ik zou elke kleinschalige woonvoorziening bijna adviseren van zorg dat het een kat of een hond is. Want mm -hmm. je merkt dat je door de hond nog zo lang contact kunt maken. Mm -hmm. ja. Dat zie je bij uh, deze moeder Ja, ja, ja. ja. Ja, ik merk dat, um, nou is die hond van ons ook heel makkelijk, maar um, het aaien en het aanraken, en um, ja, dat, dat is gewoon heel, heel mooi om te zien. Ik weet dat we binnen bepaalde verpleeghuizen ook het, uh, kinderopvang is, ja, dat heeft hetzelfde effect. Ja. En dan, je merkt dus dat dat soort dingen zouden, ja. Nou, wat ik al zeg, ik zou um, zo'n kleinschalige landvoorziening gunnen dat er wat beesten in huis zijn. Ja, en ik weet dat... Met wat jij net zei, van de, waar, dat je goed moet kijken waar iemand blij van wordt. Dat viel me ja. dat je dat zei? Ja, ja, nou, ik weet ook bij Anne, als zij um, um, echt heel verdrietig is en niemand kan haar bereiken. Um, dan zet ik meestal um, klassieke muziek op die ze mooi vond. Mm -hmm. En dan merk ik dat ik haar daardoor bereiken kan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ze wordt in ieder geval rustig. Mm -hmm. En hetzelfde merk ik dus als ik mijn hond meeneem. Op het moment dat ik haar de hond la laat aaien, wordt ze rustig. Mm -hmm. en, um, nou, die hond van mij, die wil alleen maar geaaid worden dus bedoel... <laughs> ja. Ideaal, ja Ja, dat is zo'n knuffel. Die, uh, als je stopt, dan komt hij met zijn kop omhoog zo van grijf door. Ja, mooi, ja. Maar als dat, als dat dan een, een, een uur per dag uh, zo werkt, nou, dan is dat toch geweldig. Ja, ja want je zegt er rust, maar je, je, je zei ook bereikbaar. Dat, dat, dat klinkt wel iets ja. essentieels, zeker in zo'n situatie. Ja, ja. ja want ik, ik ben daar ook wel van overtuigd dat je mensen toch... qua aanraken door uh, sensief te zijn op wat je ziet en, dat, en te proberen... Um, nou ja, door muziek, door geluid, door uh, wat zacht, wat ze aait, wat warm is. Daarin uh, zie je dus gewoon wat er gebeurt. En uh, de verpleging heeft daar ook weer baat bij. Wat bedoel je dan? Want ze... daar zie je wat er gebeurt? Nou, ze wordt er rustig van en de, ze begint soms te glimlachen. En, mm -hmm. um, uh, dus je ziet de emotie. Mm -hmm. En dat vind ik fantastisch. Mm -hmm. Dat vind ik heel... Ik ben, dat, ik ben daar altijd erg blij om als je... Dat vandaan gaat en je denkt van, euh, nou, ik heb iets aan waarde toe kunnen voegen. Ja. ja, prachtig. Want daar gaat het in feite om. Om waarde toevoegen. Ja. Ja. Verpleging en verzorging is een van de mooiste vakken die je ken onderwijs natuurlijk ook, om jonge mensen het vak te leren. Mm -hmm. um, maar waar het, het gaat, natuurlijk gaat het om, om, uh, om kennis, dus hoofd. En natuurlijk gaat het om werken, handen, maar nooit zonder je hart. Mm -hmm. En um, alles wat je vanuit uh, je hart doet, is waarde gedreven, en voegt toe. Ja. <laughs> Dat is mijn stellige overtuiging. Ja, prachtig. Um, kun je dan misschien iets meer vertellen over alles wat je vanuit het hart doet, uh, in aanvulling op hoofd, uh, wat je met je hoofd en je handen doet? Uh, kun je daar misschien een voorbeeld van geven, of, of geef je dat misschien ook net aan de hand van het voorbeeld nou, van Nou, vanuit het onderwijs kan ik daar natuurlijk een leuk voorbeeld van hm. geven. Je kent het project um, uh, Jong en Oud Leren Samen. Ja. Uh, Daphne Mensink heeft op enig moment, uh, die werkt bij Das. Anders zorgen, of Dirkse anders zorgen, mm. die heeft uh, het concept van dementalent heeft zij, uh, ontwikkeld, mm. bedacht. En um, die hebben een paar jaar geleden een Europese, Europees, of, of, ik weet niet of het een Europese is, maar in, in ieder geval een prijs daarmee gewonnen. En op het enige moment dacht ik, uh, dat gaat over uh, mensen met dementie, om die toch weer uh, niet buiten de maatschappij te, te sluiten, maar juist te kijken wat kunnen ze nog wel. Ja. En um, zij heeft dat project gestart in Apeldoorn met de mij samen. Mm -hmm. En um, nou, ik, ik, ik zag dat op enig moment. Ik kende ook Dirks ook. En uh, ik dacht op een enig moment van waarom kunnen wij dat ook niet in het onderwijs doen? Waarom kunnen we niet mensen met dementie die uh, dat willen? Ja. Uh, waarom kunnen we die niet voor de klas halen? En... Um, dan nu, Als ik het echt even plat sla, dan zie je dat uh, in alles wat onderwezen moet worden aan verzorging en aan verpleegkundigen, het is zo'n veelheid der dingen dat uh, kennis over dementie bijvoorbeeld maar heel beperkt is. En dan nog is het vaak feitenkennis. Maar waar het wezenlijk om gaat, dat is van hoe zorg je nou dat, dat je met die mensen, dat je je verdiept in de beleving van mensen. Dus wij hebben drie uh, heren gevonden: Henk, Ger en Peter. Uh, bij de, alle drie zijn ze uh, eind 50, begin 60, dus dan spreek je ook nog over mensen die jong zijn. Mm -hmm. Eigenlijk nog midden in het arbeidsproces zaten. Uh, diagnose stellen was heel lastig, want wie denkt er nu bij jonge mensen aan dementie? Ja. En uh, dus zijn geen van drieën ook op een leuke manier uit het arbeidsproces gestapt. Um, en op enig moment is die diagnose gesteld. En nu hebben wij deze drie heren die als vrijwilliger uh, voor de klas staan. En van binnenuit vertellen van, uh, hoe het is om uh, de, dit, dit ziektebeeld te hebben. Deze chronische uh, progressieve ziekte. Ja, ja. En uh, wat er dan ontstaat... Ik bedoel, de docent is er altijd bij. Hè? Die, die vertelt maar natuurlijk eerst wat over, uh, uh, over de feitenkennis, over de pathologie, anatomie, fysiologie mm -hmm. van uh, dementie. Mm -hmm. uh, ze krijgen, de studenten krijgen van tevoren daar ook uh, huiswerkopdrachten. Uh, ze hebben uh, een e-learning-blended programma waar ze alvast wat kennis op kunnen halen. En vervolgens staat er dus een normale Nederlandse meneer voor de klas die dan vertelt, zoals Henk bijvoorbeeld, die dan op een gegeven moment zegt... ja, ik heb carrière gemaakt in Alzheimer. Nou, dan heb je A, de lachers op je hand, maar B, zijn mensen, ja, zijn mensen meteen onder de indruk. En, en dan vindt het wezenlijke gesprek plaats. Dus dan, dan mag elke elk vraag kan daar gesteld worden. Mm -hmm. Ger vertelt in, in bijvoorbeeld uh, voor de klas aan, aan jonge mensen van medewerker maatschappelijke zorg op enig moment, dat hij nog steeds seksuele gevoelens heeft. Mm -hmm. En gaat daarover in gesprek met mm -hmm. de studenten. Mm -hmm. Nou, wat is dat mooi, dat dat, dat, dat kan? En um, dan merk je op een gegeven moment de waardering van uh, deze klasse is, deze studenten is altijd enorm. Het wordt hoog gewaardeerd. Uh, niemand zit aan het eind van de les op de wip om al de klas uit te gaan. Dat is ook zo'n signaal. Mm -hmm. Um, ze gaan met respect met deze mannen om en ze leren er nog wat van ook. Uh -huh. Want um, Peter heeft dus ook low body dementie uh -huh. en die vertelt hij dus gewoon over. Uh -huh. Uh -huh. En het zijn echte levensverhalen um, die daar op tafel komen. Uh -huh. En um, zo vertelt Peter bijvoorbeeld ook heel openhartig over dat hij zijn moeder is, ook een dementie overleden, zijn tante. Mm -hmm. Nou, hij heeft het, hij is de jongste van allen. Hij is uh, 57. En hij vertelt ze ook heel openhartig dat hij uh, met een scanarts gesproken heeft, met zijn familie gesproken heeft, met zijn huisarts die hem niet helpen wil. Uh, gesproken heeft, maar dat hij dus op enig moment uit het leven wil stappen van. Wanneer hij het uh, misschien zelf niet meer weet. Maar dat ja. heeft hij keurig vastgelegd. Mm -hmm. En dat gesprek wordt dus gevo gewoon in de collegezaal met de studenten gevoerd. Mm -hmm. Nou, ja, dat is waardegedrevenheid. Dat is, waar dat is uh, werken vanuit hoofd, hart en handen. ja. En dan zeg je eigenlijk die combinatie van die, die, die directe ervaringen daarover met iemand in gesprek kunnen zijn. Zodat je daarop, uh, uh, zoals je daarnet zei, dat je kunt verdiepen in de beleving van die ander. Ja, en dat is, en dat is ook, en dan maak ik meteen even het bruggetje naar, um, dit is ook wat de overheid op dit moment voor ogen heeft. Een participatiemaatschappij waarbij mensen niet... Um, Waar je niet spreekt over exclusie, maar over inclusie. Waar mensen met een chronische ziekte uh, nog van betekenis zijn. Ja. Uh, en waarin participatie uh, voorop staat. En ik, ik weet dat daar veel op af te dingen is. Maar, maar het feit dat deze drie mensen zich nog van betekenis voelen mm -hmm. voor studenten. Mm -hmm. Dat studenten zelf zien dat ze op onderdelen adequate antwo antwoorden uh, krijgen dat ze natuurlijk wel steeds moeten blijven observeren van, kan het nog? Ja. Dat is ook wat de docent natuurlijk heel goed in de gaten moet houden. Er zijn docenten gekoppeld aan deze drie mannen. Mm -hmm. En voor hun de opgave en de taak om ook goed met de mantelzorg... en met het individu in contact te blijven van um, hoe dat ziekteproces voortgaat... en welke um, dat aandeel dan gepast is. Ja. Als het gaat over de uh, hun participatie in deze vorm ja. van het lesgeven. Ja, ja. ja. ja prachtig. En uh, uh, zeg je daarmee dan ook van, van die waardegedrevenheid, dat het um, om ook weer dat bruggetje te leggen met daarnet hadden we het over waar iemand blij van wordt, uh, wat iemand raakt, uh, dat iemand uh, je, je noemde de waarde toevoegen, dat, dat in uh, de, de, het hart is waar het over gaat, de kern. Uh, ja, zeker. Dat, dat, dat mensen waarvan we uh, die vaak nog vooral als uh, in dit geval dan dementerenden zien, uh, die een bepaalde uh, zorg en ondersteuning nodig hebben, die, uh, daar is het natuurlijk niet gebruikelijk van dat zij op zo'n uitgebreide manier gewoon deel kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer. En dat we dat ondersteunen als, als deel van de zorg eigenlijk, zeg je misschien ook wel. Ja. Ja, en, en um, wat ik zelf ooit uh, ook geroepen heb, ik zal het woord dementerende nooit uh, gebruiken. Um, en dat komt niet omdat ik dat zelf nou zo bedacht heb, maar dit heb ik bijvoorbeeld geleerd van Henk. Henk zegt op een gegeven moment, ik, ik heb zo'n hekel aan dat woord dementerende. Ja. Want hij zegt, uh, het wordt als een werkwoord gebruikt. Ik heb... Gewoon een chronische ziekte en ik heb een geheugenprobleem wat voortschrijdt. Mm -hmm, mm -hmm. En ik, ik vind het, uh, het klinkt niet respectvol als uh, er zo over mij gesproken wordt. Ik ben, ik heb de ziekte van Alzheimer. En hij zei, als je kanker hebt, wordt er ook niet gezegd um, een kankerende. Want dan is het een scheldwoord. Mm -hmm. En dus, dus wat ik ermee zeggen wil... Ik bedoel dit niet te zeggen dat het jou op je nummer zit... Maar ik bedoel dit te zeggen van... Dit zijn dingen die wij geleerd hebben... Doordat iemand met die, dat ziektebeeld voor de klas stond. Ja. En hij, hij, hij reflecteerde dus op ons handelen. Ja. En reflecteren op handelen is een van de kerncompetenties... Van verpleegkundige en verzorgende. Ja. En je merkt dat... Um, uh, dus, dus als er docenten zijn of uh, ROC's zijn die zeggen van nou ja, dit kost ons toch zoveel energie en zoveel tijd en dat doen we niet, want het zijn geen vakmensen. Ik daag die mensen uit om te kijken van wat staat er allemaal in het curriculum van een verpleegkundige en een verzorgende wat ze moeten leren. Mm -hmm. Dat is uh, reflecteren op eigen handelen. Uh, aansluiten bij de zorgbehoeften van de cliënt. Dat is uh, heel goed observeren van wat iemand nog zelf kan. De zelfredzaamheid bevorderen van mensen. Mm -hmm. uh, inclusie. Dat staat allemaal in het onderwijscurriculum. En deze mannen pakken dat en passant allemaal mee in hun lessen. Ja. Yeah. Wauw. En dat is dus. Dat, dat, dat, maar ze kunnen het beter. Nog dan, uh, dan de professionals. Omdat wij het vanuit ons uh, theoretisch kader aanleveren. Maar die, die levenswijsheid die mensen met een chronische ziekte aan ons presenteren. Aan de studenten, maar ook aan de docenten. Is om die reden uh, zo ongelooflijk veel waard. Mm -hmm. Ja, want uh, dan zeg je, want, want uh, ik, ik heb zelf niet uh, zo'n opleiding gehad. En je hebt natuurlijk ook uh, allerlei uh, uh, ervaring die je uh, meestal uh, ook op de werkvloer moet opdoen. Mm -hmm. uh, maar wat zou, uh, uh, is dit dan het, dat wezenlijk andere, dat het gesprek met degene aan wie zorg verleend moet worden, uh, dat, dat daar dat stuk reflectie in en het levensverhaal wat daarin uh, naar voren komt, is dat wat daar zo'n wezenlijk uh, uh, uh, de kern is van waardig gedreven onderwijs? Ik, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want wat je... Wat je... Kijk, leren voor een professional houdt nooit op. Hè? Um, um, het blijven spiegelen en het blijven nadenken over wat je doet, waarom je doet. Op basis natuurlijk van, van kennis. Maar um, ja, dat is van zo'n ongelooflijke meerwaarde. Daardoor blijft je werk ook leuk. Mm. Ik denk dat, uh, maar we, we zijn allemaal mens, dus beroepsdeformatie treedt bij iedereen op. Ja. Het is de kunst om, um, zolang je welk beroep dan ook uitvoert, om nieuwsgierig te blijven naar de ander, om te blijven reflecteren op je eigen handen mm. en om altijd te blijven willen leren. En dat, dat leren gaat verder dan alleen boekenwijsheid. Mm. Leren is ook van wijsheid van anderen. Het is een misvatting om te denken dat iemand die chronisch ziek is, dat, um, dat daarmee diegene geen, geen wijsheid meer heeft of geen uh, toegevoegde waarde meer heeft. Ja. En ik denk dat als we dat in de initiële opleiding, als we er daar al mee starten, ik bedoel kijk naar, naar artsen, die, hebben dat, um, die doen dat sinds is, zij hebben... Altijd in de theorie hebben ze in de collegezaal hebben ze patiënten erbij die hun patiëntenverhalen vertellen. En die narratieve insteek mm -hmm. uh, zijn wij in het mbo-onderwijs in ieder geval een beetje uitgeraakt. Mm -hmm. mm -hmm. En ik vind dat we dat op een goede manier weer terug moeten brengen. Ja, want ik, ook, dat... ik denk dat, dat, dat in alle opleidingen dat mensen steeds het beste voor hebben natuurlijk met... Als het gaat uur. over de, uh, uh, uh, met, uh, met de doelen van het onderwijs en van, uh, uh, op, op de werkvloer en de bijscholing voor zover daar ruimte voor is. Alleen de praktijk is natuurlijk dat, dat, uh, dat daar niet altijd veel ruimte voor is. Nee, dat is ook zo. En, en, maar met, met, met uh, wat creativiteit kun je... Ondanks dat er weinig tijd voor is en ondanks uh, dat je soms denkt van nou, dat kan niet, is het toch mogelijk. Ja. Is dat ook wat jij um, vanuit jouw uh, er, uh, ervaring bij uh, het ROC, is dat ook wat je uh, terugkrijgt van, um, van zorginstellingen waar je mee samenwerkt? Um, als ik het even simpel hou en ik kijk naar het succes van Dementalent, um, dan wordt dat door alle beroepsbeoefenaren die daarvan gehoord hebben of die daar een, een, een, een gastles in meegemaakt hebben, ja. wordt dat gewaardeerd. Mm. Als ik kijk, wij hebben Van Rijnade, dat is een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, hebben wij sinds vier jaar, denk ik nu, Misschien is het al langer. Hebben wij uh, mensen met een verstandelijke beperking bij ons op school uh, aan het werk. Uh -huh. uh, zij worden begeleid door studenten. Uh -huh. En ook die mensen vertellen hun verhaal voor de klas. Uh -huh. Als je de, we hebben één keer per jaar. Uh, komen de ouders en, en de mensen van Reinade komen op school. Komen kijken wat deze mensen aan het doen zijn. Ik ben zo trots plaatsvervangend tot als ik zie dat een jongen die zwaar in het autistisch uh, spectrum zit aanvankelijk uh, alleen maar een kop en een romp kon tekenen en nu een kop een romp armen en benen kan tekenen en ogen wow. dan is dat zo'n enorme stap vooruit. Ja, daar dan, het heeft dat, van, ja. dan heeft dat ook weer met waarde te maken en als ik daar dan zie dat um, ...een jonge vrouw die aanvankelijk helemaal niet zei... ...en als ze me nu ziet in het... Uh, ...ze ziet me aankomen vanuit de lift naar het restaurant toe... ...en van veraf al begint te roepen en te zwaaien... ...omdat ze blij is dat ze mij dan toevallig ziet... Mm -hmm. ...dan denk ik van... Um, ...en ik zie degene die altijd papierbak um, komt legen... ...dat die studenten corrigeert... ...als hij ziet dat ze um, een trop gooien op de grond... Mm -hmm. Dan, dan gaat daar zoveel van uit. Ook dat is waardecreatie. Mm -hmm. En je maakt mij niet wijs dat die studenten die dit aangeleerd hebben, al in hun initiële opleiding, die nemen dat mee, de praktijk, en dat kan niet anders. Mm -hmm. en jij zit, zegt eigenlijk ook dat er. Uh, je zei net van. Uh, we hadden het net over van nou: is daar dan, uh, uh, uh, kan daar genoeg tijd voor en ruimte voor zijn? Uh, jij zegt van nou: je daagt mensen uit om, om na te gaan, uh, zit dat niet. Uh, kan, uh, jij, jij zegt eigenlijk van de manier waarop we dat doen zijn gaan doen. Um, ja. Aan de hand van het voorbeeld van de mentalent, dan uh, dat is niet iets extra's. En ze, sterker nog, als je, als je dit voorbeeld nu geeft, dat levert nog op allerlei fronten ook iets anders, nog extra op. Ja. Een, een beleving eigenlijk van hoe je uh, op een andere manier door, door die waarde te. ...onderzoeken en erkennen en uh, aan te sluiten bij wie die ander eigenlijk is. Wat voor ja, belangrijk zeker, is. zeker. Maar ik vind ook dat wij een maatschappelijke opgave hebben als school. Ja, precies. Ik zo, vind dat ieder mens ertoe doet. En dat is heel makkelijk gezegd. Maar hoe ga je dat dan? Wat doe je daar dan mee? Ja, en hoe kun je dat dan beïnvloeden als, als, als professional vanuit het onderwijs? Maar ook, eh, je merkt dat VNVN heeft jaarlijks de Zorg Award. Daarin worden, worden gezondheidswerkers, dus verpleegkundig verzorgende, helpende, worden uitgedaagd om iets wat ze bedacht hebben. En binnen hun werk ook daadwerkelijk uitgevoerd en geïmplementeerd hebben, om dat kenbaar te maken. Mm -hmm. Dat zijn vaak helemaal geen grote meeslepende zaken, mm -hmm. maar het zijn, het zijn wel altijd, het zijn altijd voorbeelden um, die waarde in zich hebben. En ik vind het mooi dat dat geëtaleerd wordt, want het brengt mensen ook weer op ideeën. En wat bedoel jij dan als je zegt, van het zijn bijna altijd voorbeelden die waarde in zich hebben? Nou, daar bedoel ik mee dat... Um, ja, was er was uh, iemand die heeft uh, gevraagd aan het verpleeghuis waar zij werkt, en dat was in Noord-Holland. Mag ik het stukje tuin wat er is, zou ik daar een, um, een kruidentuin met oude bloemen en struiken, die, die 50 jaar geleden heel erg in zon waren, mag ik dat aan gaan leggen? Zodat mensen met dementie in die tuin kunnen gaan wandelen. En die geuren weer krijgen en die beleving weer hebben van vroeger. Mm. En dat die tuin zo gemaakt is dat uh, ze daar niet uit kunnen, maar dat ze dus zelfstandig daar rond kunnen dwalen. Mm. Dat mensen die een stukje in de tuin willen werken, omdat ze dat altijd gedaan hebben, dat gewoon kunnen doen. Mm. Mm. Nou, hoe simpel is het? Ja. Ja, dat klinkt. Maar zij best... heeft het gewoon gerealiseerd. Ja, en dat is dus aansluiten bij wat wat, wat uh, in de belevingswereld van de mensen om wie het gaat, wat en wat, wat ja. hun wat voor hun belangrijk wat kan ik, is. Ja, wat kan ik doen voor deze mensen waardoor hun waardoor hun welzijn meer op de voorgrond komt. Ja. En, um, en, en hun uh, ziekte wat meer naar de achtergrond gedreven wordt, maar waardoor uh, ze toch weer en dat ook dat, daar zit ook weer iets van inclusie in. Ja. Ja, omdat zij gewoon uh, bij kunnen blijven dragen op een ja, manier die bij hen past. Precies. Maar ze hebben ook die beleving die beleving van vroeger hoe het was om die, geuren te, te, te, te, die kleuren te zien, de geuren te ruiken, uh, de natuur te beleven. Nou, dat vind ik mooi. Ja, dat is ook inclusie. Dat je ja. gewoon een heel spectrum tot je beschikking hebt als mens. Om gewoon uh, het leven te kunnen ervaren zo vol mogelijk, zeg je eigenlijk misschien wel. Ja, ja. Ja. Wauw, indrukwekkende voorbeelden, ja. Um, en um, als het gaat over, um, in een eerder gesprek dat wij hadden, heb je ook, um, uh, hadden we het even over, als het gaat over waardegedrevenheid gedrevenheid, dat uh, uh, passie van mensen, dus ook van mensen in de zorg ook belangrijk is, en hun drijfveren en waarden. Uh, je geeft nu net al een voorbeeld van iemand die zo'n, die, die dat bedenkt van ik wil zo'n tuin uh, uh, aanleggen. Mm -hmm. um, kun je wat meer vertellen over waarom het belangrijk is dat mensen met passie kunnen werken? En uh, hoe jij dat ziet als het gaat over waardegedreven onderwijs. Waarom is dat belangrijk? Hoe kan dat ik, werken? Nou ja, weet je, het woord passie um, maakt het misschien wat zwaarder en wat, wat grootser. Maar, maar ik denk de blijheid van, uh, of iemand die op een gegeven moment zoiets bedenkt als die tuin. Mm. Uh, ja, ik label dat als een gepassioneerd iemand. Ja. Die is goed met haar vak bezig, maar, die, maar dat is niet het belangrijkste. Die heeft oog voor dat wat voor uh, de mensen die aan haar zorg vertrouwd zijn. Uh, hoe dat beter, anders, mooier kan. Ja, dan, dan praat je over passie. Als ik praat over, als ik vertel aan mensen over, uh, uh, over Henk, Peter en Ger, ja, dan, dan komt daar zoveel enthousiasme bij naar voren, omdat ik gewoon zie hoe fijn die man die mannen het vinden, wat, voor, wat er gebeurt in de interactie tussen, tussen student, docent en deze drie vrijwilligers. En dan kan ik daar alleen maar um, ongelooflijk blij van worden. En natuurlijk moet je er hard voor werken om dat voor elkaar te boksen. Maar dat is volgens mij passie. En ik merk gewoon op het moment dat uh, er sprake is van passie kun je heel veel werk aan. Want ook al ben je lichamelijk dan moe. Dan heb je toch voor de volgende dag heb je weer uh, zoveel energie om daarmee verder te gaan. Uh, en dat doet passie. Um, als ik kijk, ik heb net mee mogen werken aan een notitie op weg naar een dementie, dementievriendelijke samenleving. Ja. Dat was een initiatief van Martin van Rijn. Mm -hmm. um, en, um, onze karttrekker was Irene van Ditshuizen. Nou, die heeft de passie volgens mij uitgevonden. <laughs> um, maar als je zag in die werkgroep, er zaten dus ook een aantal mantelzorgers in... En we hebben uiteindelijk elf prioriteiten hebben we uitgewerkt. En de kernboodschap was niet de ziekte, maar de mens. Mm -hmm. Kijk, als je het, het over de mens blijft houden... en je gaat in, in goede reflectie, daadwerkelijk op een gelijkwaardige manier... met de mens in gesprek, ontstaat passie. Mm -hmm. als, ja, niet één op één natuurlijk, want je kunt ook een gewoon gesprek hebben... <laughs> ja, precies. Maar, maar op het moment dat je de waarde aan, toe, aan toevoegt, dus de wezenlijke belangstelling, het wezenlijke zien, het je zintuigen gebruiken, um, blijven zoeken naar: van um, ja op welke knop kan ik drukken zodat ik emotie ga zien, dan ontstaat passie. En hoe moet ik me voorstellen dat dat in het onderwijs uh, werk kan of eruit ziet als, als uh, student of uh, m, m, m, m, m, mensen die zich uh, laten bijscholen uh, op school komen? En hoe, hoe uh, kun je als student leren om uh, je gepassioneerd te werk te gaan of te leren gaan of opnieuw te gaan? Ja, dan heb je het toch over rolmodellen. Mm -hmm. ik, ik denk dat... Um... Sommige mensen hebben het in zich en anderen moeten het... Uh, uh, of Misschien heeft iedereen het wel in zich, alleen niet iedereen weet het, niet iedereen ontdekt het. Ja. En um, daarbij kunnen rolmodellen heel belangrijk zijn. En um, dat betekent ook dat wat docenten hun studenten moeten aanleren, dat is um, dat er aanspreekgedrag is. En de, dat vind ik nog wel eens een lastige... Um, uh, het op een goede manier mensen aanspreken van wat je verwachtingen zijn en, of op het moment dat je iets ziet wat niet klopt om dan je collega's daarop aan te spreken. Ja, dat is vaak heel moeilijk. Dan er een groepsdynamica ontstaat mm. en het um, kan net zo goed de andere kant op slaan hè? Ik bedoel, je kunt ook op een vervelende manier met mensen omgaan. Ja, dan is het dan, dan, dan is het heel lastig omdat we doorbreken. En toch zul je dat altijd moeten blijven doen. Ja, dat aanspreken bedoel jij? Aanspreken, ja. ja. ja. Aanspreken van als je dingen ziet die je niet goed vindt. Ja. En, uh, mensen daarop blijven aanspreken. En dat is een hele lastige, heb ik zelf ook ervaren. En, en dat wordt ook niet altijd gewaardeerd. Ja. En um, om dan toch bij je uh, intrinsieke uh, overtuiging te blijven, is heel, heel moeilijk. Ja. Mm -hmm. Um, want aan passie zit ook uh, klinkt, ja, je, je sterke kant daar zit ook een zwakke kant aan als je vanuit passie iets doet kun je je bijna niet voorstellen dat een ander dat niet op dezelfde manier doet. maar mm -hmm. niet iedereen is hetzelfde nee, precies en, ja, de, en er zijn soms ook mensen die, daar hele, die dat allemaal maar onzin vinden mm -hmm. um, zelf merk ik dat je moet proberen uh, niet om mensen te overtuigen, maar wel om te laten zien dat iets werkt. En blijf geloven in je overtuiging daarin. Mm -hmm. En lukt het op enig moment binnen een organisatie niet? Ja, dan zou je daar ook zelf de consequenties aan moeten verbinden. Ja. Maar ik denk dat je moet in eerste instantie moet blijven proberen om uh, ja, die good and tell it, laat zien wat het dan effecten scoort en hopen dat mensen daarin mee willen gaan. En Lukt het op enig moment binnen een organisatie niet? Ja, ga niet je eigen. Uh, laat je passie niet verdorren. Blijf het water geven en uh, kijk dan of je ergens anders met die passie wel terecht kunt. Ja. Is dat ook iets waar, waar je dan. Ja. In, in, uh, uh, waarin, um... Uh, lessen uh, op deze manier ook aandacht voor is? is dat, je zegt net dat aanspreken, dat klinkt ernaar dat dat dan uh, onderdeel is ook van hoe, hoe daar uh, in de colleges aandacht voor kan zijn. Uh, gebeurt dat nog op andere manieren? Ja, ja, ja, ja. Nee, nee, natuurlijk wordt dat in, in burgerschap en omgangskunde wordt dat wel uh, ge, gepromoot. Ja. Maar ik wil ook niet als een hele zweverige dame met mijn passie. <laughs> ik bedoel, in heel Nederland um, uh, ontberen we nog wel eens um, dat we elkaar aanspreken op, uh, op, op, op zaken. Ja, zeker. En, en, maar ik ben, wat dat betreft, ook een idealist, dus ik blijf het doen. Ja. En uh, je moet ook daarin uh, blijven geloven, vind ik. Ja, nou ja, als het steeds belangrijker ook wordt dat mensen uh, uh, zelfstandig zo lang mogelijk kunnen zijn en willen zijn vooral. Ja, ja. Uh, dan, dan is het natuurlijk juist ook essentieel, zo kijkt de LOC er ook tegenaan, van de, het zorgonderwijs, ja. Dat uh, vanuit de visie op waardevolle zorg van LOC uh, komt naar voren dat aandacht voor waarde steeds essentieel is, zoals jij ook aangeeft. En als je als uh, medewerker of als uh, student die in de zorg gaat werken, aandacht kunt hebben voor wat voor jou belangrijk is, dan ja. uh, uh, is de kans, kans groter dat jij dat ook andere mensen met wie jij te maken hebt, die jij ondersteunt en zorg verleent, daarbij kunt helpen. Dus, Precies. Dat is Precies. helemaal niet zweverig wat dat betreft. Uh, nee, het nee. Is dat nee iedereen... maar ik bedoel... Ja. De, ik, ik wil alleen aangeven van, ja, het zit in het onderwijs, er wordt aandacht geschonken. Um, neem niet weg dat um, het niet alleen in die twee vakgebieden zou moeten. Mm. Je moet, de, het mooie zou zijn dat um, deze men, menselijke waarden, ja, moet je gewoon zoveel mogelijk doorproberen te, te trekken in alles wat je doet. En dat is wel altijd mijn oproep aan studenten. Mm -hmm. Kijk heel erg wat je ziet. Kijk waar mensen uh, blij van worden. En probeer in alles wat je doet, dat, uh, dat vorm te geven. Mooi. Zijn er nog andere uh, kernelementen of principes van hoe die essentieel zijn als het gaat over uh, waardegedreven onderwijs en hoe dat werkt? Nou, ik heb al heel veel gezegd, volgens mij. Je hebt heel veel gezegd, daarom vraag ik het <laughs> nog maar even. Nee, nee, ik zou <laughs> niet 1, 2, 3... Nee, nee weet je, het is, het is zo plat als wat ik eigenlijk net zeg. Um, de wezenlijke belangstelling voor de medemens, de, mede de wezenlijke belangstelling voor wat mensen um, drijft. Ja. Um, daar gaat het in het leven om. Ja. En zeker bij um, een beroep als verpleegkundige verzorgende. Uh, vroeger werd daar wel eens um, heel zwaar over gedaan. Ik heb ooit een boekje gekregen van mijn oma toen ik de verpleging inzien. Mieke in de verpleging heet dat. <lacht> <lacht> <Mooi>. <lacht> en dat is een boekje uit 1948, uh, 1947. Ja. En daar schrijft een moeder in, die nog met u aangesproken wordt, van, ja, dat Mieke wel erg goed na moet denken of ze dit zware beroep wel wil gaan doen. Mm. En dan denk ik van, uh, ja, het is een boekje wat, uh, ik heb net mijn boekenkast opgeruimd, dus daar vond ik het weer. Mm. En toen dacht ik, maar, maar als je dit boekje doorleest, het is zo'n zo kinderlijk boekje voor 15 15-jarigen denk ik. Ja. Yeah. Um, maar wat hier als een rode draad doorheen loopt, is toch ook waarde. Ja, en, hoe, ze, hoe zag je dat dan? Um, nou, hoe, ze, hoe serieus uh, ze met haar um, theorie omgaat, uh, wat ze eruit haalt, uh, wat voor respect ze heeft voor uh, haar medemensen. Uh, dat wordt ook bevestigd. Je hebt een mooi vakgekozen kind, zegt op een gegeven moment de directrice... <laughs> een zeer mooi vak ja ik citeer <laughs> ja, mooi, ja. maar dan denk ik van maar dat is ook zo het is een prachtig vak maar um, en die waarden uh, die moeten we vasthouden ja je, in een eerder gesprek dat we hadden zei je ook iets over uh, dat systemen niet uh, uitnodigen tot professioneel gedrag en misschien ook wel tot waardegedreven gedrag uh, en daarbij gaf je aan dat omdat die nu veel uh, uitgaan van allerlei regeltjes en uh, protocollen. Ja, uh. ja, ja, ja, ja, dat is waar. Kijk, uh, uh, Mieke Geijtonk, uh, oud-hoogleraar uh, vanuit Leuven en later vanuit Nederland. Die, in Nederland die zei altijd, uh, kijk uit voor standaard verpleegplannen en verpleegplannen. Want blijf altijd de mens zien. Mm -hmm. Iets kan nooit standaard zijn, want niemand is standaard. Mm -hmm. En wat je op het ogenblik ziet, ik uh, uh, ben lid van de, commissie, de adviescommissie kwaliteit van Zorginstituut Nederlands. Mm -hmm. Wij uh, geven adviezen, uh, gevraagd en ongevraagd, over uh, de multidisciplinaire richtlijnen, modules, standaarden. Mm -hmm. Die uiteindelijk opgenomen worden in het uh, kwaliteitsregister. Mm -hmm. Gelukkig uh, is het besef... Uh, van dat vinklijstjes niet leiden tot betere zorg, diep doorgedrongen in het Zorginstituut mm -hmm. en um, ook bij, uh, de, bij, de, bij de aanpalende organisaties is dat beseffen. Mm -hmm. Dus ik, ik zie wel een, een soort um, opwaartse beweging weer naar meer die waardecreatie.